Zo, oh, een hele goede morgen lieve YouTube kijkers van de Stofjes. Uh, Mooi zondagmorgen? Nee, want het regent. Uh, lekkere zondagmorgen? Ja, ik denk het wel. Oeps. Uh... Oh. In ieder geval gaat zij de rond de wereld rond. Uh... Ja, zoals je waarschijnlijk ziet, in de achtergrond, ik sta niet in het bos. Ik sta niet in het bos. Ik ben uh, gaan, uh, gaan fitnessen meteen. Want ja, het weer is natuurlijk niet zo heel erg blenderend. En als ik de keuze heb om uh, nat te worden door het zweet, vind ik best. Maar om bijvoorbeeld aan nat te worden van regen en dan nog te moeten gaan zweten. Mm -mm. Mm -mm. daar ben ik niet zo van. Dus, zijn we vanmorgen lekker naar de sportschool geweest? We hebben even een lekker rondje gedaan. Van ongeveer 40 minuten. Dus, dat heb ik ook weer gedaan. In ieder geval iets. Gisteren een feestje gehad van mijn dochter. Die wordt bijna 20. En, ehm. Uh, ja, het was wel laat geworden. Ik had wel een paar biertjes op. Maar niet dat ik zeg van, hé. Hey, dit is te veel. No way. Ja, dan gaan we lekker uh, lekker zondagmorgen sporten. Dat is dan wel het fijne als je dan uh, toch ook een abonnement hebt op de, bij de sportschool, dat je uh, dan toch naar binnen kan. En dan uh, daar je ding kan doen. Toen voor uh, twee jaar geleden de sportschool dicht waren, had ik nou even tussen haakjes een probleem gehad. Had ik niet, want dan deed ik gewoon, gewoon oefeningen thuis. Uh, en dan is het ook dus een eens zo dat meestal uh, echt s'morgens morgens vroeg, kijk nu was het ook wel s'morgens morgens vroeg, maar minder uh, laat, minder vroeg. Uh, ja, meestal ga ik rond de nieuwe half sta ik op en dus dan ben ik rond uh, kwart over acht, half negen ben ik in het bos. En uh, ik heb eigenlijk nog zelden meegemaakt dat het rond die tijd ook echt ja, ja, regent, uh, dat het eruit komt zoals nu. Meestal is het op een later tijdstuk. En dan loop je onder de bomen. Dus als het dan een klein beetje misert dan ben je toch nog redelijk wat beschut door de, de, de bomen waar je onderdoor loopt. Uh, en natuurlijk alleen op de plekken waar je dan uh, zeg maar niet... Geen beschutting hebt, ja, dan krijg je natuurlijk wel te maken met de, met de druppels. Maar over het, algemeen, ja, over het algemeen valt het dan toch wel mee. Alleen nu niet, vandaag was ik wat later op en dan heb je meer regen, ja, dan is de keuze makkelijk. Dat eigenlijk normaal Omdat je dan het abonnement hebt, ga je dan toch sneller naar de fitness. Eh, overdekt sporten dan wanneer je, je eigen maar nat laat rekenen. Dat dus. Nou vanmiddag weer naar het voetballen. Uh, ik hoop dat we vandaag in ieder geval iets beter uh, mee op Vorige week was het drama. Daar ga er niet over beginnen, laat maar zitten. What next? Als ik erover ga beginnen. Maar goed, alles bij elkaar. Moet ze zich een beetje vormen. Beetje Vandaag nou, vanmiddag, uh, natuurlijk ook. PSV. Feyenoord. ik ben benieuwd wat het gaat worden. Natuurlijk ook PSV. Dus uh, dat dus dus is logisch, PSV supportband. Ja ja, boe boe boe. Maar voor mij niet. Maar het komt goed, denk ik wel. Mag ik hopen. Het is af en toe lastig. Kijk, ze zeggen altijd de bal is rond. En, uh, uh, je kan uh, nog zo goed spelen, maar uh, de, de kruiviaanse uitspraak, uh, uitspraak uh, als je er, uh, geen, uh, als je een goal meer maakt dan een tegenstander heb je gewonnen. Maar ja, dan moet je ze wel maken. En als je ze niet maakt en zij maken hem, ben je verloren. Zo is het een plezier. Maar goed, we zullen het wel zien straks. Ik, uh, ik heb er op zich wel een goed gevoel bij. <tie> ik heb er wel een goed gevoel bij vandaag. Ondanks dat het een beetje uh, ja, uh, klote weer is, zo mag ik het wel een beetje omschrijven, denk ik wel dat we het over vandaag de puntje mee naar huis nemen. Maar goed, we, we weten het nog niet. Oh ja. Ik mag daar even wat kratjes gaan tellen. Oeh, die moeten nog binnengezet worden. Dan ga ik maar even gewoon beginnen. Nou, bij deze, dan sluit ik nou af. Dan zou ik in ieder geval zeggen: uh, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En uh, nogmaals, uh, als je deze leuk vindt en de rest ook allemaal leuk vindt, even een duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. En dan komen we helemaal goed. Denk ik. Of niet, maar goed, maakt niet uit. Ik. Zie uh, maar. Duimpje omhoog. Abonneren. Helemaal top. Dan zie ik jullie volgende week weer terug. En dan zeg ik zoals altijd een hele kleine. Tjoe.